Nu je weet wat een interactief verhaal is en dat je verschillende rollen kunt aannemen om een verhaal te vertellen, is het tijd om aan de slag te gaan. De interactieve wereld die je gaat bouwen vertelt een verhaal. Pak nu eerst dit werkblad erbij. Waar je verhaal over gaat, mag je zelf verzinnen. Maar de uitdaging of de challenge is om een verhaal te vertellen dat je publiek bewust maakt van een bepaalde situatie. Een verhaal zou bijvoorbeeld kunnen gaan over een probleem. Een kleiner probleem bij jou in de buurt, de halfpipe die is verwijderd... of juist een heel groot probleem, de overbevissing van de oceanen. Of over iets dat jij vindt dat zou moeten veranderen, zoals afvaldumpen in de zee. Maar je kunt mensen ook bewust maken van jouw mening... dat jouw stad een super interessante geschiedenis heeft. Kies dan de identiteit waarvanuit jij het verhaal vertelt. Ben je de verslaggever die laat zien wat er aan de hand is... Of juist de leider die je publiek laat zien hoe een probleem kan worden opgelost. Het doel van de challenge is je publiek te informeren en misschien wel tot actie aan te zetten. Op basis van jouw verhaal wordt een 360 graden foto gemaakt. Op deze foto breng je lage informatie aan waar de kijker iets mee kan. Foto's en tekeningen waar je op kunt klikken om extra informatie te ontdekken. Korte videoclips waarin je je verhaal vertelt. Geluidsfragmenten die je opneemt kan ook. Of iets in beweging zetten met code. En vragen stellen. Werk je challenge nu uit op je werkblad. Noteer kort je verhaal, je identiteit en de media die je gaat maken om je verhaal te vertellen. Eén tip, maak het niet meteen te uitgebreid, want je kunt later altijd nog iets extra's toevoegen. Zet deze video maar even op pauze terwijl je dit doet. Succes! Gelukt? Mooi. In de volgende video laat ik je wat meer over het programma zien dat jij gaat gebruiken, CoSpaces.